Hallo, ik ben Ingeborg Kerthees van het Mediacollege Amsterdam. En mijn experiment ging voornamelijk over uh, het maken van, uh, of het uitzoeken van edu-tools en daar ook vervolgens uh, video-instructies, video-tutorials voor maken voor collega's. En die collega's die kan, kunnen mijn directe collega's zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook collega's uit, uh, uit, uit het land zijn, van andere opleidingen. En waarom ben ik dit nou gestart of wat is de aanleiding geweest? Omdat ik eigenlijk in mijn eigen praktijk tegen een aantal zaken aanliep. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, toetsen geven of bepaalde lessen van, goh, kan dit nou niet makkelijker? En vooral kan het ook niet leuker, vooral voor de studenten natuurlijk. Um, dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest van, er moet zoveel meer zijn en daar wil ik graag eens, uh, eens induiken. En zo ben ik uh, dus hierin verzuild geraakt. Ik uh, heb uh, met name vanuit mijn eigen vraag, van, ben ik gaan zoeken naar uh, edu-tools, waarvan ik dacht, die zijn interessant voor mij. En daar heb ik er een aantal van uh, zitten uitspitten. Soms kwam ik er ook eentje tegen van nou, dat is echt helemaal niks. En soms kwam ik er een tegen van ik nou, die is echt interessant. Om er eventjes eentje uit te, te lichten, bijvoorbeeld uh, Socrative. Uh, dat is een tool waar ik uh, best uh, heel veel tijd in gestopt heb het afgelopen jaar. En met name natuurlijk a, om uit te zoeken hoe zoiets werkt, maar ook meteen om dat uit te testen op mijn studenten. Dus ik ben daar gewoon mee aan de slag gegaan en ik heb mijn uh, studenten eigenlijk uh, ingezet om mij een beetje te helpen daarmee hoe ik uh, daarmee uh, om moest gaan. En uh, ze vinden het ook hartstikke leuk om dat uh, uiteindelijk te doen. En in sommige gevallen was het ook wel heel erg grappig uh, omdat ik dan weer met een nieuwe tool aankwam. Dat ze dan bijvoorbeeld zeiden van, uh, oh is het weer een nieuwe? Nou uh, oké, okay, ook goed, prima. Dus daar uh, waren ze allemaal heel makkelijk in. En eigenlijk vinden ze dat eigenlijk ook heel normaal dat ik uh, met dat soort dingetjes aan de gang ga. En of het nou in het ene of het andere programma, een, een digitaal, toets is, uh, dat maakt hun eigenlijk uh, niet zoveel uit. Want uh, als, het, als het maar werkt, hè, dat is nog belangrijk. Um, en wat is dan meteen het, uh, het punt? Ik ging pas echt denken aan het opnemen van een uh, videotutorial voor mijn collega's, uh, nadat ik al deze dingetjes had uitgetest. Dus er zit echt best wel heel veel tijd en, uh, en energie en, uh, en research eigenlijk in. En experimenteren zit er natuurlijk in, voordat ik dat uh, goed op die tutorial kon zetten. En dat, dat komt natuurlijk gewoon, elke docent weet dat. Pas als je iets uh, uh, goed in de vingers hebt, dan kan je het pas goed uitleggen. Dus ja, dat is, dat is dus de reden waarom dat uh, best wel veel tijd eigenlijk kost. En, uh, nou ja, waarom is dat, uh, is dat handig eigenlijk voor, me, voor mezelf vooral? Uh, ik stop daar nu heel veel tijd in om bijvoorbeeld die toetsen erin te zetten. Maar ja, volgend jaar heb ik het makkelijk op het moment dat ik die toetsen uh, weer wil gebruiken. Dan is het gewoon een kwestie van uh, even weer... Uh, opzoeken waar ik hem ook alweer laat staan en dat is eigenlijk alles, dan kan ik hem zo weer gaan gebruiken. Dus dat is super uh, tijdwinst voor mij. Dus het uitzoeken kost extra tijd, maar op het moment dat het eenmaal staat, dan, uh, ja, dan ben je super blij, want uh, dan kan je zo weer mee aan de slag. Wat voor uh, mij een extra toegevoegde waarde is, wat ik natuurlijk heel erg leuk vind om te doen, ik ben docent, dus ik vind het natuurlijk superleuk om mijn kennis te delen, niet alleen met mijn studenten, maar ook met collega's. En uh, dus ik heb best wel heel veel tijd ingestopt om dat goed uit te zoeken. En dan is het extra leuk als ik zo'n één tool toe uh, een videotutorial ervan maak. Uh, zodat ik dat kan delen met mijn uh, collega's. Dus dat is eigenlijk uh, een beetje, uh, gaat twee kanten op. Dus, uh, en leuk voor mezelf omdat ik het goed in kan zetten. En leuk voor mijn studenten omdat die uh, elke keer weer stiekem een beetje verrast worden met wat nieuws. En meteen dat ik die extra kennis kan delen met mijn collega's in mijn eigen team. Maar ook in de rest van Nederland en met het prakdoraat.